Ik weet niet of er nog één actieve abonnee op dit channel is, maar ik had zin om nog een video te maken. Ik wil jullie wel een kleine update geven over mijn leven. Like, dat of ofzo. Ik zit op kot in Brussel. Flo Wendy heeft mij knap genoemd. Het is een mega knappe gast, dus als je hem wilt volgen, doe dat. <laughs> ik ben ook in de ochtendshow van M&M geweest. Lucas G. de Dijnsen, goedemorgen. Als er één ding positief is aan de coronacrisis, dan is het dit. Um, dat je gewoon echt veel tijd hebt voor jezelf. Bijvoorbeeld, ik heb mij al 45 keer afgetrokken. Like, anders zou ik daar nooit tijd voor had hebben. Zeezo. zo makkelijk is dat. <laughs> <laughs> ik heb op een set gestaan in Berlijn als In De Mitte. En als laatste heeft de maat van mij, Jannes, een parkmix gedropt van Bril. Go check it out, de link staat in de beschrijving. Dus vandaag gaan we ook gewoon wat skaten, want ja, wat moeten we nog doen in quarantaine? Yeah! Commit. Full commit. Full Hey, what the fuck? Alsjeblieft laat reactie achter, zodat ik weet wie dat er echt nog allemaal kijkt. Doe iets origineels. Doe iets grappigs. Ik wil even lachen. Ik wil even terugreageren. En een like. En een abonneer. En al die zeven. Bye guys.